Denk je na over diversiteit als je een boek schrijft? Nou, dat begint lekker. Uh, <laughs> ik denk nooit, ik ga nu eens een lekker divers boek schrijven... maar ik heb wel een nieuwsgierigheid naar uh, mensen, uh, omstandigheden... Uh, uh, die niet per se bekend voor me zijn. Dus uh, diversiteit is uh, wel iets waar, waar ik vaak op, op terechtkom. Oh, dit is zeker een moeilijke. Welk, welk talent had je graag willen hebben? Ik zou willen dat ik uh, mijn ta mijn, het talent wat ik heb eerder had onderkend. Dat is eigenlijk. Uh, en dat ik daaraan. aan de behoefte voor het schrijven. Want die heb ik altijd gehad. En ik heb ook altijd geschreven. Maar dat ik eerder had kunnen. Toegeven aan die behoefte en denken, verdomme, ik ga gewoon boeken schrijven. Dat is wat ik wil doen in mijn leven. En heel mooi cello spelen. Hoe wil je sterven? Wauw. Voor mijzelf mag, mag ik zo dood neervallen. Ik heb een fantastisch leven gehad. En ook als ik het nu hier doe, dan hoeft dat niet, is dat niet zielig. Maar voor mijn nabestaanden hoop ik op een uh, beetje aanloop. En ik wil niet aftakelen en niet kwijlend in een, uh, zoals niemand natuurlijk, in een verzorgingsflip eindigen. Wat vind je het beste stuk uit jouw boek en waarom? Eh... Uh. Dagboek uit Berg Belze. Het is het boek van Renate Laqueur. Ik heb gezorgd dat het opnieuw wordt uitgegeven. Het is natuurlijk allemaal heel aangrijpend en, en, en goed geschreven. Maar het beste stuk vind ik de, het verslag van de treinreis. Het laatste deel van de oorlog. Dat alle dat gevangenen in een trein werden gemieterd. En met 2000 gevangenen kriskras door het vernietigde Duitsland reden en twee weken lang rondtrokken. En de manier waarop ze daarover schrijft, over deze uh, helachtige odyssee, dat doet ze zo onderkoeld en zakelijk en praktisch dat het uh, enorm naar de keel grijpt. Juist omdat de echte emotie daaruit uh, weggefilterd is en die bij mij als lezer ...dan juist heel heftig binnenkomt. Ik vind het echt de apotheose van het boek. Waarom wilde je dit boek schrijven, uitgeven in mijn geval? Uh, ik ben opgegroeid met dit boek. Toen ik elf jaar was, is het voor het eerst uitgegeven. Uh, uh, in 1965... En uh, bij ons was het eigenlijk de encyclopedie van mijn vaders leed. Het was het boek waarvan hij altijd zei, als we voorzichtig iets vroegen over het kamp waar hij in had gezeten, dan zei hij altijd, kijk maar in het dagboek van Renate. Renate was in die tijd zijn vrouw. Daar staat alles in. En er staat ook alles in, heel veel in over wat zij samen hebben doorgemaakt. Er staat ook heel veel over hem in. Dus ik heb dat als kind gespeld, dat boek, om dichter bij die onuitspreekbare ervaring van mijn vader te komen. En, uh, maar toen ik tien Ieder jaar geleden, of elf jaar geleden, begon met te schrijven. En mijn debuut was een zoektocht naar mijn familiegeschiedenis. En daarvoor herlas ik het dagboek van Renate. Toen ontdekte ik dat het niet alleen de encyclopedie van mijn vaders leed was, maar ook een verdomd goed geschreven boek. Daarom wilde ik dat dit boek opnieuw werd uitgegeven.